Klacht van de dag. Uh, ik ben Marlies en ik werk als klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. Mijn klacht van de dag is, ik werd gebeld door een vrouw die had last van geluidsoverlast door jongeren in het speeltuintje naast haar nieuwe huis. En ze heeft daarvoor de gemeente benaderd en die heeft daar wel antwoord op gegeven, maar het was toch niet helemaal duidelijk voor haar wat de gemeente er nou mee ging doen. En ze heeft toen ons gebeld om te vragen hoe ze nou wel een reactie van de gemeente kan krijgen en hoe ze duidelijkheid kan krijgen van de gemeente over wat ze gaan doen met haar klacht. Ik heb toen contact met de gemeente opgenomen en gevraagd wat er al met de klachten was gedaan en wat ze nog voor deze mevrouw konden betekenen. En toen heeft de gemeente een jongere werker langsgestuurd bij deze mevrouw en haar helemaal uitgelegd wat ze precies gaan doen en dit was heel verhaal.